De Lijze presenteert SuperPlus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit wat Nutri-profiel is. Om je Nutri-profiel te bekijken, druk je onderaan op Nutri. Dan scroll je naar beneden tot Mijn Nutri-profiel. Druk nu op Dat wil ik weten. Daar zie je een overzicht van al je nutri score aankopen van de afgelopen maand. Wil je een suggestie om beter te eten? Klik op het pijltje met Producten naast de letter... B, C, D of E. Druk dan op het pijltje met alternatief. Voeg het voorgestelde product toe aan je kar of druk op het hartje en voeg het toe aan je boodschappenlijstje. Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met SuperPlus.